Op het moment dat je vaak het idee hebt dat jouw e-mails in de spammap van anderen beland, heb je daar een eenvoudige test voor. Wat we gaan doen is we gaan naar mail-tester.com en vervolgens gaan we een testmail sturen naar dit mailadres. Ik kopieer het adres, ik ga zelf naar mijn eigen postvak in, van in dit geval Google Suite. Ik klik op opstellen, ik zet aan het aanadres het mailadres dat ik zojuist gekopieerd heb. Ik vul bij het onderwerp testen in en hier ook maar even testen en dan klik ik op verzenden. Nou, als ik nu terug ga naar de website, klik ik op controleer de score. Hij gaat even nadenken en kijken op welke punten ik mijn e-mail kan verbeteren en of mijn aanname dat mijn mail inderdaad in de spammap belandt. Klopt, dat controleert hij nu dus. Oei, dat is niet best. Wat we in dit geval zien is dat mijn mail inderdaad in de spammap van andere belandt. Uh, mail testen geeft ervoor een aantal tips die we hieronder zien en het begint bij je handtekening is niet geldig. En op het moment dat je handtekening niet geldig is, denkt de ontvanger dat je mail inderdaad van iemand anders afkomstig is, bijvoorbeeld een hacker. En dan is de kans dus groot dat je in een spam app belandt. Uh, verder zie ik dat het spf verkoord inderdaad geldig is. We zien hier ook een groen vinkje. Dus dat is allemaal ruim in orde. Um, verder is ook alles in orde. Um, ik sta niet op een zwarte lijst. Mocht je op een zwarte lijst staan en je maakt gebruik van Google Suite, dan word je er zelf weer afgehaald. Um, dus dat is iets wat Google dan voor je regelt. Hè? Dan zou je niet heel veel zorgen om hoeven te maken. En uh, zodra spam assessment denkt dat je wat kan verbeteren, dan heeft dat vaak te maken met de inhoud van je bericht. Want wat uh, SpamAssesson zegt is, ja, je hebt een testmail gestuurd, een test alsjeblieft met echte content, testnieuwsbrieven zullen altijd gemarkeerd worden als spam. Nou, wat we net deden is, we stuurden een testbericht, er stond geen vriendelijke groeten bij, er stond geen beste dit en dat, dus de kans is groot dat als je zo'n bericht stuurt, jou eerder wordt aangemerkt als een spammer. Um, kortom, had ik een echt bericht gestuurd, dan was de score al twee punten hoger, dus dan scoorde ik al een 7. En was mijn handtekening geldig, dan scoorde ik zelfs een 10. En dat is goed om te weten. Um, mocht je hulp nodig hebben bij het instellen van de DECAM handtekening, of de SPF Awards of iets in die zin, neem dan contact op met Pepix. Wij hebben er heel veel ervaring mee. En in principe is het voor ons in no time geregeld. En kun je weer lekker e mail sturen. Uh, maar dit is in ieder geval een hele goede methode om te kijken van, nou, kom een mail binnen, uh, wordt het uh, gekenmerkt als spam, en hoe zou ik dat eventueel kunnen oplossen? Dat hebben we net vastgesteld met de mailtesten. En nu is het tijd voor actie. Succes!